Staat al van voor je geboorte vast hoe oud je wordt. Vanuit Versus in Hasselt: dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ja, we willen soms graag weten hoe oud iemand is. We kunnen dat aan die persoon vragen: hoe oud bent u? Misschien niet de meest beleefde vraag. We kunnen ook biologisch gaan kijken hoe oud iemand is. Een biologische klok. Uh, die hebben we allemaal. Daarvoor moeten we naar de cel. En in de cel zitten de chromosomen uh, waar het erfelijk materiaal in opgeslagen is. Nu, dat erfelijk materiaal dat moet beschermd worden. Dat is functioneel DNA, dat maakt hoe, hoe, hoe we eruit zien. En elke keer een cel deelt, uh, gaat dat einde van die chromosomen afbrokkelen. En dat noemen we telomeren. Dus eigenlijk telomeren zijn merkers van veroudering. En eigenlijk kan u dat vergelijken, zo'n telomeer. Met het uiteinde van een veter. Dit is een veter die nog maar nauwelijks gebruikt is. eigenlijk is dit, laten we zeggen, het DNA op zo'n chromosoom. En dit, het uiteinde van een veter, een kapje, de telomeer zelf. Nu, wanneer een veter vaak gebruikt wordt, dan zult u merken dat dat kapje korter wordt. En dat gebeurt dus ook met het verouderingsproces dat onze cellen delen. En op een gegeven moment gaat dat kapje zelfs verdwijnen en gaat. Ja, dat DNA, of in dit geval de veter, ja, helemaal ontrafelen en is die niet meer functioneel, gaat die niet meer goed uh, door je schoen. En dat gaat er eigenlijk ook in de cel uh, gebeuren. Op, op een gegeven moment is dat kapje kritisch zo klein dat er uh, ja, meer ouderdomsziekten uh, worden, uh, voorkomen uh, met kortere uh, telomeren. Nu, als we geloven dat die telomeren een merker zijn voor biologische veroudering. Uh, ja, dan verwachten we dat die ook samen zullen gaan met uh, een aantal factoren. We zullen we verwachten dat die uh, langer zijn bij uh, personen die jong zijn uh, en uh, veel korter zijn bij personen die ouder zijn. Nu, en dat is allemaal uh, door een aantal mensen uh, in, in kaart gebracht uh, die daarvoor de Nobelprijs uh, voor Geneeskunde hebben gekregen in 2009. Uh, dat die chromosomen inderdaad een rol spelen in het uh, verouderingsproces. Nu, wat verwachten we nog uh, van zo'n merker van veroudering? Ja, dat personen die een gezonde levensstijl hebben, gemiddeld genomen iets langere telomeren zullen hebben. En bijvoorbeeld, we zien dat uh, een gezonde voeding, uh, voldoende beweging, gemiddeld uh, gezien voor een bepaalde leeftijd die persoon langere telomeren heeft. Daarnaast verwachten we net het tegenovergestelde van ongezonde factoren. Als we kijken naar rokers die leven gemiddeld uh, genomen tien jaar korter dan niet-rokers. Als je de telomeren van rokers gaat bekijken, dan zie je daar ook een veroudering opgetreden. Uh, de die, die maat van die telomeren is zoveel korter dat die persoon ook inderdaad de, de verkorting ongeveer met acht tot tien jaar uh, overeenkomt. Ook zien we bij volwassenen die opgroeien in een meer vervuilde omgeving, in een uh, vervuilde lucht, dat die telomeren uh, gemiddeld genomen uh, wat korter zijn. Daarnaast weten we zoals bij die, die veter dat uiteinde, wanneer dat die kritische lengte zodanig kort is geworden, dat er ook meer ouderdomsziekten uh, gaan ontstaan met die kortere telomeren. Dus die telomeren worden gezien als een merker van uh, biologische veroudering. Klassiek worden die telomeren voornamelijk bestudeerd uh, op oudere leeftijd. Wel, maar in feite, ons verouderingsproces kan al zeer vroeg uh, beginnen. Dus we zijn begonnen met die telomeren te gaan bestuderen vanaf de geboorte, want in feite kan daar al uh, informatie doorgegeven worden, wat maakt dat mensen meer buffercapaciteit hebben, zeg maar langere kapjes dan andere mensen. En daarvoor hebben we een geboortecohort opgestart. Een cohort is een, een, ja, een groep uh, mensen die, die we opvolgen. In dit geval een geboortecohort bestaat uit moeders en pasgeborenen. En zo volgen we 1.500 uh, moeders en pasgeborenen momenteel op. Van die kindjes verzamelen we de placenta en het navelstrengbloed. En daar gebruiken we om daar de DNA uit te halen en die telomeren van die kindjes in kaart te brengen niet enkel die telomeren meten we, maar ook tal van andere informatie verzamelen. Waar wonen die mensen? Uh, aan welke luchtverontreiniging was die moeder tijdens de zwangerschap blootgesteld? Uh, wat was het uh, gewicht van die moeder voor de zwangerschap? Wat zijn de uh, voedingsgewoonten? Wat voor beroep uh, oefenen de ouders uit? Al die informatie wordt samengebracht en wordt dan gekeken of we daarmee een verschil in die telomeren kunnen verklaren. En dat doen we dus in dat Limburgse geboortekort waar nu 1500 pasgeborenen en moeders worden opgevolgd. We volgen die kindjes ook verder op. Op vierjarige leeftijd krijgen die een volledig cardiovasculair onderzoek om ook te gaan kijken: van ja, zien we daar al vroegtijdige veranderingen en kunnen we dat linken met die telomeren heel vroeg in het leven? Nu, waarom. Zou die telomeren van belang kunnen zijn zo vroeg in het leven? Wel, er is geen studie bij mensen die ooit heeft gekeken: van, uh, zijn er kindjes die met langere telomeren uh, worden geboren, leven die ook uh, daadwerkelijk langer? Ja, dat zou enorm veel tijd in beslag nemen. Zo'n studie zou meer dan tachtig jaar uh, duren. Dat is er niet. Maar Schotse collega's hebben wel naar zebravinken gekeken. En in die zebravinken zijn ze gaan nagaan of dat. Zebra vinken die uh, worden geboren met langere telomeren, of dat die ook langer leven, versus zebra vinken met kortere telomeren, of dat die dan inderdaad ook korter leven. En in de grafiek die uh, toont hier dat, uh, dat dat inderdaad zo is. Je ziet dat die uh, uh, hier de, de uh, grafiek dat bij telomeren korte telomeren de, de levensduur uh, van die zebra vink ongeveer twee jaar was, en de zebra vinken die de langste telomeren hadden uh, daar was de levensduur uh, acht jaar. Dus een duidelijk verschil uh, dat uh, uh, ja, aantoont uh, dat uh, die telomere predictief was voor de uh, levensverwachting bij zebravinken. Nu is natuurlijk de vraag is het ook bij de mens zo uh, dat er al zoveel variatie is in telomeerlengte bij de geboorte. Uh, is de telomeerlengte bijvoorbeeld ook uh, langer uh, bij meisjes uh, in vergelijking met jongens? Gemiddeld genomen leven vrouwen ook langer zien we dat al bij de geboorte terug. Uh, dus dat uh, soort zaken zijn we dan hier gaan, gaan nagaan in ons geboortekort van die 1500 moeders en, en kinderen bij die kindjes die uh, telomeren gaan meten. En dan ziet u dat er een grote variatie is dat er kindjes zijn met heel korte telomeren en kindjes zijn met uh, heel lange telomeren en dan natuurlijk ook gewoon uh, de uh, gemiddelde daar rond. Dus we zien een hele variatie van telomeerlengte al van de geboorte. Er zijn pasgeborenen met veel langere telomeren, pasgeborenen met veel kortere telomeren. En we zien ook al dat meisjes bij de geboorte langere telomeren hebben dan jongens. We weten ook gemiddeld genomen dat vrouwen langer leven. Nu willen we dat verschil bij de geboorte in kaart brengen of verstaan waarom dat sommige kindjes met langere telomeren worden geboren, andere met korter. Nu weten we ook van, van, van andere studies dat voornamelijk uh, factoren die uh, oxidatieve stress en inflammatie veroorzaken, dat die, die telomeren sneller kunnen verkorten. Het zijn eigenlijk radicalen die op het DNA gaan binden en zorgen dat die telomeren sneller afbrokkelen. En wat kan inflammatie veroorzaken? Wel, dat kan luchtverontreiniging zijn, dat kan ook een, een zwaarlijvigheid zijn. En die luchtverontreiniging die blijft niet, uh, ja, die ademen we in, uh, maar die blijft in de longen. De kleinste partikels kunnen vanuit de longen de bloedbaan uh, bereiken, komen in de bloedbaan terecht en kunnen ook in de placenta terechtkomen en dan uh, zo in de foetus uh, blootstellen. Bovendien kunnen die ontstekingsreacties die bij die moeder in die longen kunnen ontstaan, kunnen ook bij het kindje uh, terechtkomen en dus potentieel die telomeren beïnvloeden ook uh, zwaarlijvigheid uh, kan die inflammatie veroorzaken. Dus we zijn naar die twee factoren gaan kijken, samen met een aantal andere zaken waarvoor dat we controleren. En dan uh, zijn we gaan kijken bij die kinderen wel, zijn die ook inderdaad uh, korter. Wel als we gaan kijken uh, bij een kindje dat geboren wordt van een moeder met een body mass index boven de 25, dus uh, overgewicht, en we vergelijken dat met uh, de telomeren van kindjes. Uh, die worden geboren van moeders on, uh, met een normaal of een gezonde bodymaasindex, dan zien we daar een, een verschil van uh, 5, 6 procent. Ook bij luchtfrontreiniging zien we dat. Uh, uh, kinderen die, uh, of de moeder die, die wonen op een woonplaats met gemiddeld genomen iets meer luchtfrontreiniging. Uh, ja, de luchtfrontreiniging hier in Limburg was allemaal onder de Europese uh, norm. Maar zien we ook daar dat er inderdaad uh, die telomeren verkorten bij. Kinderen die opgroeien tijdens de zwangerschap uh, met iets meer uh, luchtverontreiniging. Dus wat zien we nu? Uh, die, die factoren zijn van belang, zijn al van belang van ja, heel vroeg uh, in het leven. En in feite de huidige uh, luchtwegnormen opgelegd door Europa, ja, die beschermen niet tegen vroegtijdige veroudering op fundamenteel uh, biologisch uh, niveau. Dus als we nu naar de vraag gaan kijken van ja kunnen we op voorhand al, al bepalen, vanaf de geboorte, hoe oud dat we uh, worden? Wel, dat is een beetje moeilijk om, om daar zo drastisch uh, ja of nee op te zeggen. Er zijn een aantal aangrijpingspunten. Als we kijken naar die zebra is het inderdaad zo dat er uh, biologisch fundamentele mechanismen zijn die vanaf de geboorte belangrijk zijn. Langere telomeren, meer buffer om tijdens het leven uh, die verkorting die optreedt ja, te voorkomen of tegen te gaan. Maar het is natuurlijk dat, er, uh, tal van, uh, ja, dat veroudering een, een, een factor is die door heel veel factoren wordt beïnvloed. Omgevingsfactoren, uh, maar ook uh, genetische factoren. En ook zeker geluk en toeval uh, die daar ook nog een rol bij spelen. Dus het is niet dat er een directe uh, link uh, zo meteen kan gemaakt worden. Maar het is wel zo wat we heel duidelijk zien dat het biologisch vermogen om oud te worden eigenlijk van generatie naar generatie wordt overgeërfd en dat daarbij factoren waaraan de moeder tijdens of voor de zwangerschap is blootgesteld een belangrijke rol spelen. Wel.